Vandaag ga ik je laten zien hoe je dit geweldige, chique kapsel kunt creëren. Dat gebaseerd is op de haarstijl van Grace Kelly. Ze had het ook altijd vroeger zo mooi opgestoken. En ik was op zoek naar een opsteekkapsel wat je heel erg makkelijk kunt opsteken. Wat er toch heel erg chic uitziet. Waarvan iedereen denkt, hoe doet ze dat toch? Maar het is oh zo makkelijk. Je hebt er een paar dingen voor nodig. Een paar haarspeltjes, wat haarlak en een borstel. En daarmee kun je dit kapsel al creëren. Ik hoop dat je het leuk zult vinden. En ik zou zeggen, laat het maar gewoon aan de slag gaan. Um, wat je nodig hebt voor deze tutorial zijn een aantal bobbypins, ofwel haarschuifjes, een borstel, een, uh, eventueel een kam en wat haarlak. En dat is het. Waar we mee gaan beginnen, de eerste stap, is het doorborstelen van je haar en zorgen dat er geen klitten in zitten. Stap 2. Um, zorg dat je al je haar bij elkaar borstelt alsof je een staart gaat maken. Oké, okay. De derde stap, en dan draai ik me even om, is dat je je haar draait... Zo, even kijken of het zo te zien is. Zo, je draait het zo bij elkaar. En daarna zet je het vast met twee schuifjes. En je zorgt dat die knalt best wel hoog op je hoofd zit. Echt op je achterhoofd. Zo, nu heb je dit. <lacht> en nu heb je dus eigenlijk al een flap. En um, wat we nu gaan doen, is heel makkelijk. Je zet de uiteinden vast naar binnen toe. Zo. En die zet je vast met een paar schuifspeldjes. En je zorgt ervoor dat je die schuifspeldjes niet ziet. dat dus je zet ze echt heel erg naar binnen. Zo, en dan heb je eigenlijk al de basis gemaakt van het kapsel. En zo makkelijk is het. Wat je nu gaat doen, je, zorgt, je gaat ervoor zorgen dat het er nog net iets netter of mooier uitziet. En dat doe je door het een klein beetje te boetseren. Je trekt het een klein beetje uit elkaar waar het nodig is. Um, zoals je nu ziet valt er hier een gat op dit moment. Dus dat gaan we proberen te voorkomen. En um, dat is gewoon een klein beetje spelen met je haar. Als het ware. Soms moet je het, de schuifjes nog een klein beetje anders neerzetten. Meestal gebruik ik even een spiegeltje om te kijken of het allemaal netjes zit aan de achterkant. Nou, en het ziet er nu heel erg netjes uit. Dus wat we nu gaan doen, is het fixeren met haarlak. En het um, haarlak is prima geschikt voor dit kapsel. Maar als je echt in de storm naar buiten moet, of het regent of het waait, dan is deze van Tacht uh, Zwartskop Invisible Power Hairspray Mega Strong. Echt de nummer 5, de sterkste die ze hebben. Is dan echt perfect geschikt. Dus daar ga ik zeg maar alle kleine haartjes aan de voorkant mee vastzetten. En je struikt het glad zodat al die haartjes die hier tussenuit piepen um, mooi uh, aansluiten bij het kapsel. dat je geen pluisjes meer hebt. Dus bij je oren heb je ook altijd van die kleine haartjes. Zo. En ook um, de rol zelf natuurlijk. Zo. En als je het allemaal hebt gefixeerd... Dan is het kastel eigenlijk klaar. En hoe lang hebben we hierover gedaan? Vijf minuten? Echt super kort. En het is zo makkelijk. En het ziet er zo chic uit. Je bent klaar voor elk feestje. Of elke chique gelegenheid. En het heeft je maar echt een paar minuten gekost. En um, ik wil je wel eens bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dat je er iets van hebt opgestoken. Mocht je zelf nog vragen hebben of suggesties. Of andere dingetjes. Uh, laat het me weten in de comments onder mijn video of op mijn blog. Wat je zelf wilt. En uh, tot de volgende keer.